Wat is je favoriete karaktereigenschap? Ik denk mijn um, sociaal zijn dat uh, iemand zich snel op zijn gemak voelt uh, bij mij. Als ze bij mij aan tafel zitten of uh, in de praktijk, maar ook gaan in mijn privéleven. Makkelijk dingen met me delen. Dus dat ik nou, communicatief sterk ben. Dat vind ik een fijne eigenschap. Als je niet jezelf mag kiezen, wie zou je dan willen zijn? Oeh, dat is een goede vraag. Ik zou het wel leuk vinden om uh, mijn vriend eens te willen zijn. Überhaupt om, om als een man te denken en als een man te leven. Maar ook gewoon eens nou, mee te maken hoe zijn uh, dagen eruit zien. Wat had je graag uit willen vinden? Oh, Nou, ik ben niet zo heel technisch onderlegd, dus uh, <laughs> ik denk niet dat ik mijn roeping gemist heb. Maar laten we dan iets doen als uh, vaatwasser of zo. Ik heb een hekel aan de afwas doen, dus het feit dat een vrouw notabene een vaatwasser heeft uitgevonden vind ik... Uh, Vind ik wel stoer. Um, ik denk dat het zoiets uh, zou zijn. Wie zijn je favoriete auteurs? Um, oh, ik lees heel veel verschillende boeken eigenlijk. Um, wie ik sowieso heel goed vind, is uh, Michelle Corazanti. Uh, zij heeft de Amandelboom geschreven. En nou ja, sowieso is er nog een aantal hele goede boeken geschreven, maar Michelle heeft een manier. Um, om je te grijpen vanaf bladzij 1, dus dat, uh, haar boeken lees ik heel graag. En momenteel lees ik ook veel van Lucinda Riley. Ze um, is natuurlijk groot geworden met haar zeven zussen, maar ze heeft nog meer hele gave boeken geschreven. En ja, ik vind het knap dat ook zij uh, over de hele wereld mensen aan het lezen krijgt met haar uh, verhalen. Dus dat uh, zijn mijn twee favoriete auteurs. Waarom wilde je dit boek schrijven? Um, nou, dat is best wel een leuk verhaal. Uh, Sorry dat ik je wakker bel is mijn tweede boek. Ik heb vorig jaar juni in 2020 mijn eerste boek uh, gelanceerd. Dat was Dagboek van een Verloskundige en dat was eigenlijk mijn oorspronkelijke plan om één boek te schrijven over mijn werk als verloskundige. Alleen Dagboek van een Verloskundige werd zo'n mega succes, het werd een bestseller, uh, dat ik ontzettend veel lezersreacties kreeg of ik alsjeblieft een vervolg wilde schrijven. En Dat heb ik dus binnen een jaar gedaan en, uh, Sorry dat ik je wakker bel, is dus een vervolg op het eerste boek nog steeds over mijn werk als verloskundige, maar nu ook wat meer over het corona jaar waar we natuurlijk in de praktijk ook last van hebben gehad. Dus hoe we daarmee om zijn gegaan. Welke bevalling wil je nooit meer meemaken? Nou eigenlijk een heleboel bevallingen of eigenlijk bijna allemaal zijn ze bijzonder en mooi en ook al hebben ze misschien een, een heftig element of een complicatie in zich dan zijn ze alsnog goed en die kun je op zich nog een keer meemaken, um, maar natuurlijk zijn er ja, heel zelden ook wel eens bevallingen die niet goed aflopen en ja, die maak je liever niet meer mee uh, omdat ze gewoon ontzettend verdrietig zijn voor vooral de ouders maar als hulpverlener daarnaast staan is ook uh, best heftig dus als ik uh, dat kon afkloppen dat ik dat soort bevallingen niet meer hoef mee te maken dan uh, zou dat fijn zijn. Gaan je cliënten anders met je om naar het verschijnen van je boek? Uh, nee, eigenlijk niet en dat is wel grappig, want ik heb een uh, stadspraktijk uh, met een hele gemeleerde populatie en heel nuchter. Uh, het is natuurlijk overijssel, dus je ziet dat de cliënten het leuk vinden en ze willen wel graag een, uh, een handtekening in het boek, maar uh, ik ben nog steeds gewoon Marlies. Nou, nee, ze gaan in die zin niet anders met me om. Ik heb hopelijk geen uh, sterallures uh, gekregen. Denk je wel eens: dit schrijf ik toch maar niet op? Ja, tuurlijk. De, er worden soms specifieke dingen aan me verteld in de verloskamer of in de spreekkamer, uh, wat zo privé is, uh, of misschien beschamend voor diegene en zo herkenbaar dat ik dat niet uh, noteer in de verhalen. En sowieso hou ik heel erg rekening met uh, privacy, dus elk verhaal wat je in mijn boek leest is gebaseerd op minimaal drie cliënten. Maar tuurlijk, er zijn af en toe wel eens dingen die mij ter oren komen, die uh, beter niet uh, in, het, uh, in het boek verschijnen. Ja, dat is hem, sorry dat ik je wakker bel. Het is zo bijzonder om hem vast te hebben en die mooie cover te zien en ja, het, het vervult me met trots. ...dat ik gewoon weer een boek heb geschreven en dat hij er zo mooi uitziet. En ik ben heel dankbaar dat zoveel mensen het willen lezen... ...en dat ik zoveel leuke reacties krijg op het feit dat ik schrijf over mijn werk. Ja, ik ben er nog steeds heel blij mee en ik hoop uh, ja, dat deze net weer zo'n succes wordt als de eerste.